iedereen kan haken we gaan vandaag een hele leuke baggy muts haken en ik zal hem even opdoen dan kan je zien wat ik bedoel met baggy muts kijk je zet hem op en dan dan steekt die muts een beetje langer uit dan dat jij een gewone muts haakt en dan maakt het gewoon net iets kijk je duwt hem eigenlijk een beetje plat op je hoofd zo en dan maakt het een beetje baggy en deze muts die is gehaakt ja ik zal dadelijk de link hieronder de film zetten van uh, welke wol dat deze gehaakt is maar deze kan gewoon met alle soorten alle wol die je in huis hebt en die je fijn vindt om te haken kan je die maken vandaag gaan we de muts haken met de rode royal ik zal een iets kleinere maken zodat ik uh, sneller klaar ben met de volgende toer uh, kijk ik heb hem ook al een beetje geoefend en deze heb ik toevallig om een uh, vaas heen gehaakt zie je dat je dus uh, zo eventjes en je hebt je vaas en je hebt de muts eromheen maar ik leg ook heel netjes uit hoe je dus die bovenkant zo maakt en dat je het ook weer mooi af kan sluiten en ja als je een beetje zo plat op je hoofd zet dan valt deze muts ook echt heel leuk dus we gaan beginnen met uh, reliefstokjes en een bolletje royal en of je het hiermee haalt met één bol dan zal ik hier onder de video zetten en dan gaan we beginnen ik ga je even vertellen wat je nodig hebt om deze muts te haken um, ik heb het even opgezocht deze muts die heb ik gemaakt met de uh, uh, julia garen dus als je nog met uh, deze wol wil haken dan is dit de Julia van de Zeeman. Maar ik heb nu dus uh, de Royal uitgekozen. Omdat ik er nog één ga maken. En ik wil even deze laten zien. Kijk, ja, die moet ik nog afmaken hoor. De bovenkant leg ik jullie straks uit. Uh, dit is de Saskia. Dus als je zegt van nou, ik vind dit een mooie relief. Uh, deze stokjes komen mooi uit zo dan moet je de Saskia kopen maar ik begin nu met de Royal, dus de crème kleurige heb ik gemaakt met de Julia en daar heb ik nog deze, dit klein stukje van over, dus we moeten het gaan halen en nu ga ik dus een rode muts maken met de Royal van de Zeeman Um, normaal wordt deze gehaakt op haaknaald 4 tot 5. En ik vind het prettig om haaknaald 6 te gebruiken. Je hebt nodig nog een centimeter, want je gaat in het uh, rond haken. Dus je meet je hoofdomtrek. En die hoofdomtrek, dat wordt je losse opzetketting en de steek is gewoon deelbaar ja door 2 of door 3 het maakt niet echt uit hoe je uitkomt dus als je zorgt dat je een even aantal hebt uh, dan is het goed en dan zet je er nog drie stokjes bovenop maar ik ga zo met jullie mee haken en dan meet ik even ook mijn eigen Hoofdomtrek en dan zeg ik er meteen bij hoe ik het doe, zodat die muts niet te los zit en ook niet te strak zit, um, je hebt nog nodig een stopnaaldje, een schaartje. Ja, ik had nu even geen kleinere bij de hand. En een steekmarkeerder. En dan gaan we beginnen. Ik heb intussen mijn hoofdomtrek omgemeten of opgemeten, zo moet ik het zeggen. Je pakt gewoon de omtrek van je hoofd en ik zal het even kijken of ik het hier op het plaatje kan laten zien hoe je een hoofdomtrek meet. Een beetje raar, maar ik heb hier dus een plaatje voor me en je, en je meet gewoon om je, boven je wenkbrauwen. Daar meet je dus je hoofdomtrek en dan ga je gewoon helemaal rond. En ik kwam uit op even kijken 56 centimeter, dus ik heb 56 centimeter gemeten en nu gaan we een opzetketting maken ja die gaat ook goed met deze wol van de zeeman ik vind het ook wel leuk om rood te maken omdat dadelijk tegen de kerstmis is het ook wel weer leuk om met rood aan de slag te gaan. En ik vond de kleuren wel mooi. je kan natuurlijk ook de crème, ecru kleurige muts maken. Maar je gaat nu dus een opzetketting maken en dan doe je elke keer twee. 1 2 1 2 1 2 en het maakt niet uit dus hoeveel steken dat je opzet als je maar aan die 56 komt. Maar doordat ik uh, wil dat hij een beetje meer pak ik geen 56 centimeter, maar ik, ik haal het 3 centimeter af. Dus van 56 haal ik 3 centimeter af en dan moet ik op 53 centimeter komen. En ik doe elke keer 1, 2, 1, 2, 1, 2 totdat ik op 53 centimeter kom. En dan zie ik je zo weer terug. En ik ben nu op 53 centimeter uitgekomen. En ik heb de steken nog niet echt geteld. Maar dat, dat is ook niet belangrijk. Want je moet gewoon echt je hoofdomtrek meten. En dan haal je er 1, 2, 3 centimeter van af. Dan ga je die ketting die je gemaakt hebt, die ga je sluiten. Dus je pakt het begin en je zorgt dat hij niet draait. Dus dat is altijd een beetje een dingetje dat je. Zorg dat hij goed plat ligt, en dan ga je op het uiteinde de eerste steek daar ga je mee vastzetten. En dan pak je weer je draad op en dan sluit je je lussen met een halve vaste en dat betekent door twee lusjes gaan, zie je? dan heb je hier zo'n ronde, zodat je je muts kan gaan maken dan begin je met even goed gaan zitten Drie lossen te maken 1 2 3 en dan ga je in elke steek, en dat is een beetje altijd ja, hoe je het gewend bent hoor. Ik probeer altijd twee lusjes te pakken. Daar ga je dus stokjes op zetten. En je hoeft eigenlijk niet meer te tellen. Je slaat om en je probeert twee lusjes te pakken en je gaat stokjes maken. Je slaat om. Je pakt twee lusjes en je gaat een stokje maken zie je hoe het eruit komt te zien zo? kijk en dan ga je helemaal rond tot hier in het begin en dan zie ik je weer terug en dan gaan we relief stokjes maken. Tot zo. We zijn ook het einde van de eerste toer en we sluiten de toer 1 2. We kunnen die bovenste, die derde pakken, maar ik vind altijd dan is de opening vrij groot, dus ik pak deze steek van de van het eerste stokje deze steek pak ik. En dan sla ik om en haal mijn draad door twee lussen. Je kan de afspeelsnelheid altijd langzamer zetten. Hier rechts bovenin staan puntjes. Dan kan je de afspeelsnelheid langzamer zetten. Dan gaan we aan de tweede toer beginnen en dan pakken we drie lossen. Dit telt mee eigenlijk als stokje, maar omdat je toch in het rond haakt, ga je iedere keer de nieuwe toer met drie lossen beginnen. En nu gaan we de boordsteek maken. En ik wil de boordsteek graag maken met een stokje aan de voorkant en dan steek ik hier achter het stokje in zodat het stokje aan de voorkant komt, Kijk, normaal als jij een stokje maakt, dan maak je een stokje in een steek, maar nu ga je een stokje aan de voorkant, een relief stokje maken, een boordsteek echt en nu ga je een stokje aan de achterkant maken dus je steekt hier in, je duwt je stokje naar achteren je haalt je draad op en je gaat een stokje afmaken en dan ga je er weer een aan de voorkant maken en dan ga je er weer een aan de achterkant maken Oh, ik steek niet goed in moment achterkant je steekt dus je duwt je stokje echt naar achteren en dan haal je je draad op en dan ga je je stokje afmaken door 2 door 2, omslaan een relief stokje aan de voorkant, een relief stokje aan de achterkant, een aan de voorkant en een aan de achterkant. en zo ga je de hele boordsteek maken en op het eind hier dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van de tweede toer en ik zie dat ik hier nog één stokje aan de achterkant moet maken en dan kunnen we de toer sluiten En die sluit ik weer in die steek hierboven daar sluit ik de toer ik sla om en ik haal door twee lussen, zie je dat hij dan mooi dicht blijft dan ga ik weer 1, 2 3 lossen maken en dan ga ik weer op het voorste stokje of het voorste relief stokje aan de voorkant weer eenzelfde voorste relief stokje maken en aan die achterkant weer een achterste relief stokje en zo wissel ik elke keer om een voorste reliefstokje en een achterste reliefstokje. Kijk, het hoeft allemaal niet zo snel hè. Als je het leert, dan betekent dat je het nog onder de knie moet krijgen. Heb je het onder de knie? Ja, dan hoef je niet meer te kijken. Nu denk je van, oh, dit kan ik niet, maar je moet gewoon een beetje oefenen en niet, het is gewoon insteken een keer aan de achterkant zie je dan wat ik doe aan de achterkant dan duw ik het stokje naar achteren en ik haal mijn draad op en ik maak mijn stokje af dan een keer aan de voorkant dan duw ik weer zie je wat ik doe mijn stokje naar de voorkant ik haal mijn draad op en ik maak mijn stokje af en dan krijg je een leuke boordsteek en zie je dat dit dan ook gewoon ja hoe lang wil jij je maken die bordsteek en ik wil hem nu ja toch wel breed hebben centimeter of zes ja een centimeter of zes ga ik hem maken maar je kan natuurlijk zeggen ik wil maar een klein randje wat je wil en dan zie ik je bij zes centimeter weer terug als het goed is heb je nu de ribbelboord verder geaakt tot 6 centimeter ja ik heb nog iets meer hoor 7 centimeter maar dat is wat je zelf mooi vindt en ik heb ook het patroon uitgeschreven dus uh, als je zoekt op baggy Head, dan um, dan kun je ook het patroon bestellen waar uh, een diagram bij zit. maar we gaan nu dus uh, de Structuur erin brengen, kijk. En als je ziet, hè? ik zal even de camera goed hoog zetten dat je de structuur hebt van um, drie reliefstokjes aan de voorkant en twee aan de achterkant. En dan ga je zo weer iedere keer verder met 3, 2, 3, 2, 3 aan de voorkant, 2 aan de achterkant. En om dit zo mooi mogelijk te laten lopen, gaan we het elke keer laten verspringen. Maar ik leg het zo goed mogelijk uit. Dus ik probeer even de camera weer goed te zetten. Zodat we. Kijk, het patroon kan je gewoon bestellen. Ik zal hieronder de link zetten waar dat je naartoe kan mailen. En we beginnen dus vanaf de boord. Beginnen we dus met drie lossen: 1, 2, 3 en dan gaan we de reliefstokjes maken en de reliefstokjes die pakken we gewoon weer van die boordsteek pakken we aan de voorkant en nu gaan we er drie maken 3 aan de voorkant 1 2 en 3 en dan gaan we de 2 aan de achterkant zetten 1 en dan gaan we er weer drie aan de voorkant zetten Eén, twee, twee, En weer twee aan de achterkant, ik zal nog even meedoen. De achterkant steekje en je duwt het stokje naar achteren. 1-2 en deze toer herhaal je tot je weer bij het begin bent, en dan zie ik je hier weer terug. Je kan natuurlijk ook nog een steekmarkeerder erin zetten zodat je ziet. Maar jouw toer weer begint en eindigt. Dus de eerste toer is drie relief stokjes aan de voorkant. En twee aan de achterkant, 3 aan de voorkant en 2 aan de achterkant. En dan zie ik je zo weer terug. En als je nu op het einde bent, van de toer met drie reliefstokjes voor en twee achter, dan zie ik dat je kijk ik heb er hier 3 2 1 en dan gaan we er nog een aan de voorkant zetten omdat ik zo uitkom en ik heb hier de steekmarkeerder die haal ik er even uit zie je en dit middelste die 3 losse die hou je gewoon als begin en je sluit de toer hier in deze steek dus 1 2 3 en dan pak ik toch tot die steek hier en dan sluit ik hem met een halve vaste, dus dan is het toel gesloten. En dan gaan we deze drie, die laten we iedere keer verspringen, maar dan doen we eerst drie lossen om weer omhoog te werken. En omdat we hier drie aan de voorkant hebben, gaan we nu één aan de achterkant zetten. Dus we zetten hem aan de achterkant, en dan gaan we weer drie aan de voorkant, twee aan de achterkant, drie aan de voorkant. Dus we doen nu 3 aan de voorkant: 1, 2, 3. En we zetten er 2 aan de achterkant. Zie je, en dan nemen we deze ook mee. Dus deze zit al achter, en dit is de voorste, die wordt ook achter. Dus dit wordt 1, 2 naar achteren. En dan weer 3 aan de voorkant. 1. 2. 3. Dus het is ook elke keer 3 aan de voorkant, 2 aan de achterkant. Maar in het begin zorg je dat hij verspringt. En dan laat ik even hier de hoed zien. En wit. Ja, hier zie je het ook wel op, zie je? Dat je het elke keer met de voorste laat je hem gewoon eentje verder en twee naar achteren, drie aan de voorkant, twee naar achteren, drie aan de voorkant. En zo ga je verder en dan pak ik even centimeter erbij. Ik leg deze even erop. Wacht. Ik leg het zie je? Als ik dit erop leg en dan ga ik even kijken hoeveel centimeter want deze muts die past mij natuurlijk het is altijd fijn als je eenmaal een muts hebt die past pak dan gewoon die muts erbij die past en dan gaan we meten hoe ver dat we nu nog moeten en vanaf de onderkant tot aan het minderen voordat we gaan minderen ja, 22 centimeter, maar wil jij hem nu niet zo uh, lang uit laten steken ja dan pak je 20 centimeter maar ik begin ik ga minderen met 22 centimeter en dat betekent dat je dus heel de tijd die drie relief stokjes aan de voorkant en twee aan de achterkant kan vervolgen Totdat je een totaal lengte hebt van 22 centimeter. En dan, uh, ja, dan zie ik je weer terug bij 22 centimeter. En dan gaan we minderen. Dus 3 aan de voorkant, 2 aan de achterkant. En iedere keer eentje opschuiven. Kijk, ik zal dit voorbeeld er nog bij pakken. Hoe leuk dat dit resultaat wordt. 22 centimeter. En dan zie ik je weer terug als je ziet heb ik doorgehaakt tot 22 centimeter en dat heb ik gemeten vanaf de onderkant dus ik heb een boord van ongeveer 6 7 centimeter en dan ga je door tot 22 centimeter met die leuke steek en kijk hoe mooi is dit resultaat je ziet gewoon dat die drie stokjes die drie relief stokjes zo mooi iedere keer een plaatsje opschuiven en je ziet hier die boord dat is gewoon een relief stokje voor en één achter en dan ga je aan het patroon beginnen nou 22 centimeter en dan beginnen we nu weer aan het minderen minderen en ik zal trouwens nog even laten zien hoeveel wol ik nog heb ik heb nog steeds dit dit bolletje ik heb nog niet gemeten want je kan natuurlijk altijd een bol uh, ook wegen, dit is een bol van 100 gram, dus uh, ja, dan zie je een beetje nog uh, hoe, hoeveel garen dat je nog over hebt, maar ik heb nog genoeg over om weer te gaan minderen. En dan beginnen we de toer weer met drie lossen. En dit wordt de toer met minderen. En je ziet dat ik hier drie reliefstokjes heb, heb, en nu gaan we dus één. Achterkant zetten, dit is nog gewoon het gewone patroontje wat je volgt. En weer 3 aan de voorkant. Dit volg je gewoon. Dit is de derde. En dan gaan we minderen na 22 centimeter. Met deze slaan we over. Dus we slaan de eerste achterste relief stokje voor die 3. Die slaan we over en we zetten een achterste in het eerste voorste reliefstokje. En dan gaan we weer drie reliefstokjes aan de voorkant maken. 1, 2, 3 en dan zie je dat je weer hier een relief stokje aan de achterkant hebt die sla je over en je begint aan je achterste relief stokje bij het eerste voorste relief stokje en dat is dus je mindering en nu ga je weer drie relief stokjes maken en deze sla je dan weer over en hier zet je een achterste en je gaat er weer drie reliëfstokjes maken aan de voorkant zo maak je de hele toer af en op het eind hier dan zie ik je weer terug en dan gaan we nog een mindering maken als je op het einde bent van de toer van de mindering dan sluit je de toer weer in die bovenste opening met een halve vaste en nu gaan we aan de tweede mindering beginnen dan pakken we weer 3 losse 1 2 3 en nu gaan we minderen met uh, we pakken alleen nog uh, even nadenken Ja, we gaan alleen nog voorste relief stokjes maken en de voorste relief stokjes en we slaan dus de achterste over en dan proberen we de voorste reliefstokjes. die zetten we weer gewoon op de voorste reliëfstokjes. Dus we laten het nu niet meer verspringen. Dus dit is een achterste. En dit zijn drie voorste en nu pakken we alleen dus de drie voorste reliëfstokjes. 2 3 wat gaarder pakken en nu slaan we dus die achterste die slaan we over en we pakken weer de drie voorste reliefstokjes. dit is de tweede mindering de tweede mindering houdt dus in dat je alleen nog voorste reliefstokjes gaat maken slaat deze over en je pakt weer de voorste reliefstokjes. Het is wel makkelijk hoor. Als je reliefstokjes eenmaal door hebt, dan haakt het eigenlijk nog makkelijker, vind ik. Dan dat je de in de steek steekt. Nee, je steekt niet in de steek, maar je pakt gewoon iedere keer het stokje op. En dan maak je een stokje op. En zeker de voorste reliefstokjes hoor. Ik moet zeggen, die vind ik ook iets makkelijker en deze toer ja dit is uh, natuurlijk makkelijk want je slaat deze over en je pakt de volgende ja het gaat zo makkelijk dat ik het misschien te snel doe deze sla je over en de drie relief stokjes, die haak je weer gewoon als voorste relief stokje. snelheid is niet belangrijk het is belangrijker dat het ja, dat je het begrijpt dat je de techniek, deze sla je over. Dat je de techniek begrijpt. En het is ook, het heeft ook, um, het is ook niet belangrijk wanneer het af is. Um, als je maar gewoon lekker voor de tv erbij kan zitten. Ook heel belangrijk, deze sla je over. En uh, nou, ik kan wel een eindje mee haken hoor. Maar doe ik ook even trouwens deze sla je over en je pakt weer je drie reliefstokjes op dit is je mindering dit is je tweede mindering van de baggie het betekent een beetje de rommelige hoed rommelige muts Deze sla je weer over en je pakt weer je relief. Kijk, ik doe ook de draad flink over het stokje heen. Zie je als je insteekt, dan pak ik ook echt even die draad over het stokje heen. Deze sla je over. Nou, ik maak de toer zo af en dan zie ik je op het einde terug. En dan gaan we aan de derde en de laatste mindering beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met de mindering. Dus we sluiten de toer weer bovenaan met een halve vaste. Ik leg even de muts zo op, dat je het nog goed kan zien. Dan gaan we aan de derde. Um, en de laatste mindering beginnen met 3 lossen kijk en je ziet al dat het steeds kleiner wordt hè? de de omvang en omdat je hier heel de tijd 3 stokjes of uh, 3 relief stokjes aan de voorkant gedaan hebt gaan we nu minderen en dat betekent dat we de derde elke keer overslaan dus we slaan deze over we slaan deze over en we pakken dus nu bij de derde toer van de mindering alleen de eerste twee relief stokjes, en die derde die slaan we nu over dus we hebben er nu twee gedaan, deze slaan we over en dan gaan we weer 2, zie je dan hoe, dat je je bovenkant wordt gewoon echt kleiner en dan is dit je mindering. Deze slaan we over. En we pakken weer twee rulje-stokjes. En dit is je laatste mindering. En dan zijn we al bijna klaar. Maar goed, ik zie op het einde hier. Zie ik je weer terug. En dan pakken we de schaar en een stopnaald. En dan gaan we de baggy-het gaan we dan sluiten. Dus ik zie je zo weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de twee reliefstokjes aan de voorkant. Dus de derde toer van de mindering. We sluiten de toer met een halve vaste. Je pakt je schaar. Ik heb nog een flink hoor. En ik, ik knip even een flink stuk garen af. Zo. En je trekt je draad door en dan til ik heel eventjes de camera op, zodat je ziet zie je hoe de muts nu is en nu gaan we met een stopnaald hier met dit draadje deze daar gaan we de muts mee sluiten dus ik zet even de camera weer neer pak je stopnaald en ik heb best wel een lang draadje aangehouden hoor maar dat is gewoon omdat ik dat altijd makkelijk vind ik hou niet van korte draadjes om af te knippen ik knip liever af als het uh, helemaal afgewerkt is dus je hebt je stopnaald ik draai even de nuts naar me toe of de opening even alles opzij <laughs> en dan ga ik nu even nog een keer de muts zo neerleggen nu ga ik deze draad ga ik helemaal door die openingen zetten maar ik pak wel even tussen de stokjes door ga ik die stopnaald voor achter voor achter en dat doe ik zo tussen de stokjes door ik zit even te kijken ik moet eigenlijk nog even het resultaat kijken maar ik zit al te denken nee, Nee, ik ga het toch anders doen. Ik ga de muts even omdraaien. Dat kan wel eens hè? dat je je bedenkt en dan denk ik: nee, ik ga het toch even anders doen. Kijk, dit is de binnenkant van de muts. En dan ga ik nu met de stopnaald. Ja, dit is beter nu ga ik iedere keer ik pak met de steken ja ik ga de steken pakken en daar ga ik van voor naar achter van voor naar achter en ik pak gewoon de steken en dan trek ik door en dan ga ik weer hier ik weet niet of je het goed kan zien een steek pakken aan de achterkant naar voren van achter naar voren en zo ga ik dadelijk de muts sluiten en dan weer van voor naar achter van voor naar achter en weer van voor naar achter en dan kan je al een beetje aan je draad trekken, maar we zijn nog niet bij het begin, dus nog even afmaken: voor, achter, voor, achter, voor. En dan zijn we nu, als het goed is, even kijken. Dan zie je ja, ik trek het al aan. Zie je dat die al heel mooi sluit de bovenkant? ik heb hem hier dus nog wat losser maar goed aantrekken dan heb je een hele mooie bovenkant en nu ga ik deze bovenkant even goed aantrekken je draad goed aantrekken nu ga ik ik pak gewoon ergens een lusje op hoor en dan ga ik goed even die draad afwerken zodat het lekker stevig vast zit en ik pak gewoon ergens nu een lusje en ik probeer zo netjes mogelijk die opening te sluiten zo zie je ik doe gewoon een soort afwerking en dan ga ik nu wel de draad te of de haak of de stopnaal te door en een paar knoopjes leggen Stopnaald door de lus en nog een keer stopnaald door de lus en dan ga ik de draad nog wegwerken gewoon een paar lusjes pakken, dat maakt niet uit dit is voor de afwerking zo en dan pak je je schaar je knikt af en je werkt nog het onderste draadje af. En dan is je muts klaar. Ik draai hem even naar de goede kant. Oh ja, hij is echt leuk geworden. Het is een echte leuke. Zie je hoe mooi dat dit afgewerkt is aan de bovenkant? En hoe leuk dat hij geminderd heeft. Ja, het is een echte leuke baggy muts geworden. Nou, ik zou zeggen veel plezier met het dragen van deze muts en graag duimpjes omhoog hierop abonneren op mijn foto klikken en dan zie ik je bij de volgende video zie ik je graag weer terug tot ziens